Welkom bij Pols Model Trainstof Vandaag voor het eerst een Merkelin trein. Um, het is een metalen trein. Uh, het is een Italiaanse trein. Um, ik heb zo het modelnummer niet uh, bij de hand. Deze komt uit een uh, collectie van, uh, van, van familie die ik overgenomen heb. En... Um, het is voor mij de eerste Merklin. Nou, ik heb eigenlijk alleen maar gelijkstroomapparatuur, Maar uh, ik had al bedacht. Ik heb hier uh, zo'n oude blok Fleisman, Daar komt ook uh, uh, wisselstroom uit. En uh, even aansluiten. Die is 14 volt. Deze dingen gaan tot 16, soms 18 volt. Dus ja, ik denk dat dat wel gaat, uh, gaat lukken. Uh, pantografen zijn helaas... Uh, uh, een beetje naar de kaloten. Uh, toen ik dit model aan het opzoeken was op internet, zag ik ze overal met uh, de uh, vierbenige uh, pantograven. Uh, dit lijkt toch echt een éénbeen panto. Uh, ik ben benieuwd hoe dat, uh, dat komt. Uh, Even kijken. Want dit is wat ik uh, had uh, verwacht, zo eentje. Als... Uh, deze um, kan niet zo uitvinden van wanneer dat deze is um, het belangrijkste, het meest interessante is nog doet hij het. Um, ik heb wel rails inmiddels um, ergens anders. Ik heb hem hier nog niet neergelegd, dus ik doe het eventjes met uh, losse draadjes. En ik heb vrij weinig verstand van uh, Merklin treinen wat kan nog komen Eens kijken die hierop oh, dat klinkt als het klinkt als een oude koffiemolen maar zijn verlichting doet het nog en hij rijdt dit lijkt ook een doel te hebben oh, en zo is hij stil ik had verwacht dat hij dan de andere kant op zou gaan rijden hij klinkt als een koffiemolen. Hij stinkt als een oude koffiemolen. Um, ik denk dat deze wel een schoonmaakbeurt kan gebruiken. En natuurlijk, wat zou erin zitten? Ik zie hier een hele grote schroef. Dat lijkt me een heel goed startpunt. Nou, deze trein is dus helemaal van metaal. De onderdelen zoals ik ze heb kunnen zien... Hier rondom de tandwielen zijn dat ook. Kijk eens aan. Er zit dus een stroomopname op de bovenkant van deze locomotief. Om ook via de uh, bovenleiding te kunnen rijden. Er zit aan twee kanten lampen. En deze schakeling is om te wisselen naar bovenleiding. Ah, Haal de stroom van de bovenleiding versus haal de stroom van de, uh, van de rails af. Nou, ik heb hier één los draadje. Ik ben benieuwd of hij het nu nog doet. Maar dat zou misschien wel de reden kunnen zijn dat hij maar één kant uit gaat. Oké, ik ga heel eventjes uitzoeken waar dit mechaniek voor is en uh, wat dit precies uh, doet. En, uh, of alles uh, wel klopt, ook dit losse draadje. Nou, de merklingkenners zullen het al gezien hebben. Dit is de omschakelgele. Maar hiervoor hoort nog een stuk te zitten waar de kabels op gemonteerd zitten, zodat je hem met de commando kunt laten schakelen tussen voor en achteruit. Alleen wat ik zie is dat er een kabel hier rechtstreeks op gemonteerd is dus dat deze dus eigenlijk los in de lok ligt, uh, moment. Oh, voordat die kortsluiting is. Um, waarschijnlijk is toen ook uh, de de, de, de, de haak aan, aan de andere kant eruit gehaald. De lamp hebben ze laten zitten, maar die wordt eigenlijk nooit uh, aangezet omdat de omschakeling defect is. Zij rijdt, nee, deze lamp doet het dus nooit meer, zij rijdt altijd die kant op. Um, verder, misschien is op dat moment ook iets aan deze pantografen gedaan, uh, dat er een oud setje opgezet is. Ik vermoed dat hier dus al eerder aan geknutseld is. Ehm. Um, wat ik in ieder geval ga doen, is deze klein stukje inkorten dat er, en, en aftepen. Je wil geen kortsluiting op je baan hebben. Oh, misschien dat ik het met heat, shrink, wrap doe. Um, en verder is dit wel een, een, een leuk dingetje. Mooi nog. Uh, metaal, ik heb daar ook nog zo'n vleisband staan van helemaal metaal ik vind ze wel grappig Dus kijken wat ik ermee ga doen uh, dus tot zover mijn uh, avonturen in een eerste Merklin Lok ik denk dat er we nog wel meer gaan volgen uh, als ik ze tegenkom uh, voor een leuk prijsje en uh, uh, als ze iets bijzonders zijn uh, bedankt voor het kijken en uh, ik hoop dat je het interessant vond. Like en, uh, en deel en uh, dergelijke. En tot de volgende keer.